Wij zijn in Antwerpen en ik heb mijn lieve vriend meegenomen die echt haat als ik Vlaams praat alleen zeg. We zijn nu even hier aan het kijken bij het mooiste station van ik weet niet. Europa, Nederland. Van de wereld. Nederland, denk ik, ja. We zijn dus vandaag in het land van de friet, de chocola, de wafels en het bier. Dus uh, ik denk dat wij ons hier wel gaan vermaken. Ik heb vandaag mijn ring aangedaan. Er is nog genoeg plek voor nieuwe, zie je dat? Hier, diamant, diamant. <laughs> het lijkt een beetje op het Efteling kasteel, dit hotel. Maar wij gaan naar het vreselijk grote chocolademuseum yes Ik wist niet dat ik zo vroeg en zo levend de hemel in zou komen, maar we hebben het gemaakt. Max, hoe vond je het chocolademuseum en lekker, maar ook misselijk? Makend. lekker, maar misselijk. In <laughs> je kon, zeg maar, in de laatste fase kon je met een lepel allerlei chocoladesoorten proeven, was super lekker. Maar wij moesten bij sommigen natuurlijk twee of drie keer halen, dus daarom misselijk. Makend. maar het was wel echt een heel mooi museum, heel modern. En ja, als je naar Antwerpen gaat, zou ik. Uh, Zeker, willen aanraden moet je gewoon een keertje gezien hebben. Zo, en we must see. Oh, je kan een spelletje spelen daar om we gaan spelen. Hij doet het niet. Ik weet niet hoe ik Oh, hij doet het wel. Help de robot naar. Oké. Okay. Start. We zijn nu al dood. We zijn nu al dood. Jij mag het doen. Help de robot naar het mas. Wat is mas? Oh, dat is, dat is het museum zo. Oh, hij springt best wel hoog. Ik heb mijn favoriete café gevonden, of is het soms jouw favoriete café? Wij toch vanavond? Huh? Stil in, stil in. Ja, ren maar nu je nog kan. 72 meter En wij staan nu daar ik oro Er is geen licht aan het einde van de tunnel Max. Max naar Max. Nou, jullie zien echt zo'n natte Beva rond me heen hangen Maar het regent echt heel hard Tenminste, daarnet Dus daarom is hij zo nat en Wij lopen nu naar Poelcafé en dan ga ik waks verslaan met een potje poelen. Alleen hij denkt van niet. Dus de nederlaag komt nog wel. De huidige stand. Jij staat voor. Maar niet voor lang. Kijk wat wij hebben gedaan. We hebben dus een pot die hier stond. gekleed met onze natte troep. Hij kijkt er niet vrolijk op helaas. Maar ja. Oké, okay, we, we hebben vier keer gespeeld. Ik heb... Eén keer gewonnen. Deze meneer is blij. Ja. Andere keer meer geluk. We gaan nu spulletjes pakken en dan lekker eten. Zo wij zijn thuis van een 12 uur durige citytrip in Antwerpen en we hebben ontzettend veel gezien, geproefd. En gelopen En we zijn echt denk ik tien keer nat geregend En ik heb drie keer verloren met uh, poelen Maar mijn geluk komt nog wel een keer dus terug Voor nu ga ik de vlog afsluiten We zijn echt super moe En uh, ja, ik hoop dat je deze vlog leuk vond Laat even weten in de reacties of je nog meer van deze vlog zou willen zien En ik zie je de volgende keer Doei, doei!